De Murad Retinol Youth Reno Night Cream is een krachtige nachtcreme die de rimpels minimaliseert en uh, door de voedingsrijke marine kelp uh, die de huid binnendringt uh, om de huid te liften en te verstevigen. Uh, door de Fast Acting Retinol, de Time Releasing Retinol en de Retinol Booster heeft het echt een liftende en verstevigende werking. Uh, ook bevat de crème uh, hyaluronzuur en niaciem.